Hallo, ik ben Sandrine van BeproNails. Als vroegere gebruikster van de Clinifiles zou ik je willen helpen om de masterfile te kiezen die aan je velbehoefte voldoet. Om de juiste vel te kiezen moet je rekening houden met twee elementen. De korrel en de vorm van de vel. Die zullen bepalen hoe je de vel gebruikt. De Clinifiles bestonden in vier kleuren. Oranje, groen, roos en wit. En ze verschillen van de masterfiles zowel op het vlak van de kleur als van de korrel en de vorm. Als je dus wilt overschakelen van een clinifile op een masterfile, dan mag je niet naar de kleur kijken. We hadden vijlen met enkele korrel en met dubbele korrel. De oranje en witte clinifiles waren vuil met enkele korrel. De groene en roze clinifiles waren vuil met dubbele korrel. Dit betekent dat ze een ruwere kant hadden voor het sterke vijlen en een zachtere kant voor de afwerking. Het was inderdaad erg handig om twee veilen in één te hebben, maar uiteindelijk veroorzaakt dat heel wat verspilling in de salon, omdat de twee kanten niet op dezelfde manier versleten en over het algemeen doen we toch veel meer ruw veilwerk dan fijn. Nu zijn alle masterfiles veilen met enkele korrelwaarden. Dit betekent dat je de twee kanten van de veil op dezelfde manier kunt gebruiken totdat ze volledig versleten is. Goed nieuws niet, laat mij je dan helpen om te kiezen. De oranje clini was de zachtste en had een korrel van 180 op beide kanten. Deze vuil stemt overeen met de nieuwe masterfile met een korrel van 180-180 en die groen is. Ze is ideaal om de vorm van gelnagels af te werken. Ze is ook geschikt voor teenagels en wordt gebruikt bij Soepolish-klanten om de nagellak open te vijlen voor het af te weken. De groene masterfile is verkrijgbaar in de rechte vorm, banaan en halve maan. De groene clini had verschillende korrelgroottes. Op de ene kant een korrel van 100 voor het veilen van gelnagels en op de andere kant een korrel van 180 om af te werken. Dus als je de ruwe kant van de groene clini wilt vervangen om al het zware werk te doen, dan zul je de masterfile 100-100 nodig hebben die roos is. Als je ook de zachte kant van de groene kniefile nodig hebt, dan moet je ook de masterfile 180-180 hebben die groen is. Deze twee masterfiles bestaan in die drie verschillende vormen. Recht, banaan en halvemaan. De roze kniefile had ook twee korrelwaarden. Op de ene kant een korrel van 80 en op de andere kant een korrel van 100. Dus om de ruwe kant korrel van 80 van de roze kniefile te vervangen, heb je de masterfile 80-80 nodig die wit is. Als je dus de zachte kant wil vervangen, korrel van 100, van de roze klinifuil, zul je de masterfile 100-100 nodig hebben die roze is. De masterfile 80-wit bestaat in rechte vorm en in halve maan, terwijl de masterfile 100-roos bestaat in rechte vorm, banaan en halve maan. De witte kniiffilet die de ruwste was, had een korrel van 80 op beide kanten. De vel werd vooral gebruikt voor acrylnagels en stemt overeen met de masterfile 8080 80 die wit is. Deze vel is perfect om zeer harde materialen te verwijderen, te verkorten en vorm te geven, zoals zeer dikke acryl- of shellnagels. Deze vel bestaat in twee vormen: recht en halve maan. Bij het eerste gebruik zou je nieuwe masterfile wit iets wat ruwer kunnen lijken dan de file, maar het volstaat de twee veil tegen elkaar te wrijven voor al je mee aan de slag te gaan en je zult er helemaal dol op zijn. De masterfile bestaat ook in korrel 240-240 en wordt gebruikt om de vrije rand van natuurlijke nagels te veilen. Ze is uitsluitend verkrijgbaar in de rechtervorm omdat natuurlijke nagels niet op de bovenkant mogen worden geveild. De masterfiles van ProNiels bestaan in drie verschillende vormen. Recht, om de vrije rand van de nagel te veilen. Banaan, om je vorm te geven op de nagel zonder de nagelrim te beschadigen. halve maan een combinatie van de recht- en de banaanvormige veil in een enkele veil. Je gebruikt de rechte kant van de veil om de vrije rand van de nagel te verkorten en vorm te geven. En vervolgens draai je ze gewoon om naar de ronde kant om het nageloppervlakte vorm te geven. Erg handig toch! Het is dus belangrijk om de juiste vel te kiezen om zoveel mogelijk je masterfiles te benutten. Als je een te zachte korrel gebruikt, zul je automatisch te hard drukken, wat in een vroegtijdige slijtage zal resulteren en de breuk van je vel. Dus als je dit niet wilt, vergis je niet. Wat geweldig is met de masterfiles is dat je veel klanten met één en dezelfde vel kunt doen. Bovendien zijn ze erg zacht voor de nagels van de klanten. Denk dus goed na, dames, vooraleer je keuze te maken.